Hi, ik ben Joan. <laughs> in, uh, we zijn hier bij, uh, in Arnhem en uh, Joan heeft uh, een training bij, uh, bij Roy Martina mm -hmm. en uh, een van de taken daarbij was uh, zichtbaar worden. Ja. En waarom wil je zichtbaar worden? Wie is Joan? Ja, wie is Joan? Nou, Joan heeft, uh, heeft natuurlijk al een heleboel dingetjes gedaan. Maar ja, de Quantum Mastery vult voor mij zo'n mooi uh, compleet geheel. En ik wil gewoon na dit jaar echt helemaal goed starten. En goed starten betekent natuurlijk ook dat je, dat je echt moet gaan, ja, zichtbaar moet gaan zijn. Nou ja, en die zichtbaarheid begint om gewoon even in de video naar buiten te treden van, nou hier ben ik dan hè. Maar ja, voordat die eerste keer gedaan wordt, ik voor mij, was het echt best wel heel moeilijk. Het lag zo'n grote drempel dat ik dacht van... Wauw, ik moet dit eens doen, ik moet dat eens doen, ik moet dat kopen enzovoort enzovoort. En ik ga alle soorten filmpjes bekeken van, nou, hoe doet die het dan, hoe doet die het dan? Toen dacht ik, nou, en nou ga ik gewoon starten. En dan was het nog even bibberen. Nou ja, en dan begin je gewoon. En na de eerste keer doe je de tweede keer. Nou, dat ging al een stukje gemakkelijker. En dan doe je de derde keer, dan gaat het nog gemakkelijker. Dus als ik het kan, kan jij het ook. Ik het ook. Ik heb uh, Joan uh, een beetje op weg geholpen met nou, wat voor dingen zijn nou handig om in huis te hebben. Ja, absoluut. Een heel uh, A4'tje vol, volgens mij één of twee. Met, uh, met, een, met een microfoontje en uh, een statiefje groot en klein. Nou, let hierop, let daarop. Dus uh, super, super, super, super, super. hulp. En daarna wil ze ook nog verder geholpen worden. Van, nou, geef mij ook maar die, uh, die drie en vier uh, tips hè, met uitlegvideo's. Uh, ja, absoluut. Krijg je elke keer, krijg je via de mail, krijg je wat, uh, wat tips en wat videootjes waar je naar kan kijken. En dat uh, helpt allemaal om uh, ja, gewoon die basis goed te hebben. Van, en nou kan ik starten. Nou heb ik alles wat ik nodig heb. Dus wat kan ik dan nog meer dan alleen maar beginnen, toch? Go ja, for it. Ja. Doe het dus. gewoon.